Salmarij, dat was de generale repetitie. Hoe ging het? Uh, ja, het ging wel goed. Ik moet iets meer nog het dansje oefenen. Ik ben wel redelijk nerveus om hier, om hier aan mee te doen. Het is niet natuurlijk. voor. Je doet niet elke dag even een catwalk loopje en een dansje. Waar we echt op, uh, op zoek naar zijn, dat zijn mensen die echt iets kunnen uitdragen. Dus die iets kunnen vertellen over hun eigen leven als student in Leeuwarden. Oh. De laatste ronde komt er nu aan en dan ga ik met heel veel plezier naartoe. Waarom denk jij dat ik ga winnen? Dat is veel belangrijker. Nou, in feite deze ervaring maakt mij al een winnaar. Ja, ik weet het niet, maar ik, denk, ik heb wel een positief gevoel.